Oké, okay, ik zit in de auto. We gaan naar Veulen kijken. Is niet een goede kant. Ik heb Daan heb ik uh, achterin uh, ver verbannen. En wat doet ze? Ja, kijk, ik ga het even laten zien, dames en heren. Ze zit met de haar tussen de deur. En het erge is dan ook nog dat haar zus, Steef, die rijdt gewoon door. Ja, ja vermoedelijk dan. Dus het is... Nou ja, je had ook kunnen stoppen, terwijl we nog niet afvloegen hier net, zeg maar. Ja, maar elke kant, elke, de elke de kant om een beetje te irriteren moet je aangrijpen, toch? Dus, uh, succes dan. Dank je. Niet te veel bewegen, denk nee. ik. Maar... Leuk als het nee. naar buiten vlaat. <laughs> kan, dus um... kan het dus uittrekken, denk ik? Goed. Oh ja, ik heb het. Oh, ze is er dus dus oh. Ze is uh, 20 jaar minder kwijt. Ja, Daar ja, nou, hangt wel, wel een clubje in de deur, zeg ja. maar. Zoals verteld, we zijn onderweg. We gaan naar een Veulen kijken. Nou, we, zij gaan naar Veulen kijken. Want Jaarling, ik durf niet, oh sorry, jaarlijk, want ik durf dat natuurlijk helemaal niet. Maar ik wil wel in de toekomst een opvolger voor Verona. Dus ik moet dingen leren. En nu heb ik ze allebei opgesloten in een auto. Dus ze kunnen me hooguit eruit gooien, maar ik heb bij de politie gewerkt, dus ik kan ook allerlei dingen. Um, ...op vechtgebied, dus de kans oh, dat ze nee. mij er daadwerkelijk uitgooien is niet zo heel ja, groot. Ja precies. <laughs> maar we gaan dus naar de andere kant van Nederland. En um, daar gaan we kijken naar... ik ook daar... nog proberen voor 6 uur terug te zijn. Nou dat gaat nooit lukken. Oké, okay. voor 6 uur terug te zijn, nou ja, knap als het lukt. Want het is 2 uur rijden of zo? 1 uur 45 minuten, buiten okay. de spits. Dus dan, nou oké, okay. we zien wel. Maar goed, we gaan dus naar een volkleurige merry kijken. Eigenlijk alles wat ik hebben wil. Alleen ik heb geen budget, dus dan houdt het snel op. Maar hun vinden hem ook heel leuk. En waarom? Omdat het een valk is. Omdat dat is de enige reden. We gaan nu dus gewoon 3,5 en... uur in een auto zitten, omdat het een valk is. Mijn nee, nee, nee. moeder is een spiel. is, een spiel, is, ja, is Van Heen voornaam. Spielberg. En Dreamgirl was ook van Heen Spielberg. Ja, en dan is dus hij nog valk. We en het een is soort een soort connectie, denk ja, ik. Ja. En het is een McJonas, dus die zijn vaak wat cooler. Dus dan kan die en spring en dressuren. Dus. Allround paard? Ja, dat klinkt wel heel leuk. Oké, okay, maar wat gaan jullie met een allround paard dan doen? Lange stilte, we zullen even een muziekje onderzetten. Nou, nou, maar dat, nou dat, nee, dat is niet. Maar kas, Kashmir is bijvoorbeeld ook uh, uh, springdresseur. En dat is voor mij uh, heel goed. Want ik daar kan natuurlijk allemaal leuk op die uh, hittepatietjes rijden. Maar dat, uh, dat is niet echt aan mij besteed. Dus ik zoek eigenlijk gewoon een wat uh, stabieler paard. Dus, dat, ja. dus er een opvolging voor kast. Ja. En we hebben een filmpje gezien van de volle broer. Ja, dat ziet er toch wel gewoon qua beweging uh, ja, best wel eigenlijk heel goed uit en toch heel stabiel. Dus dat is wel uh, top. En je gaat er dan ook echt op rijden? Ja, dat is wat er moet, hè? Moet ik er ja, mee? we moeten. Dat nou, dat is mijn vraag <laughs> dus nu. Ja. Je, of ga je daar naar kijken en dan kijken, oh, ze is een mooie, ze is het valk. Dat ook. Maar kijk, ik ga natuurlijk ook die opleiding doen tot uh, coach. Okay. Dus dat zou natuurlijk ook nog wel uh, een coachpart kunnen worden. Ja. Dus een reislescoachpaard, want ik weet niet of onze dressuurpaarden daar per se geschikt voor zijn. Zeker voor okay. mensen die wat hoger in hun energie zitten. En dan als je kijkt naar uh, haar afstammeling en zo, verwacht je dan dat zij heel hoog kan komen in of springen, of dressuur, of in die vrenting? Dat, ja. Natuurlijk is het gok, maar dat ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik. Zeker omdat je denkt de ouders niet uh, kent. Kent, persoonlijk kent, is dat, een, ja, dat is toch een gok. Denk ik, als je... Ik weet niet of we het gaan doen, maar ja. Als je natuurlijk bijvoorbeeld bij Dreamgirl kennen we ook haar moeder. Um, en dan zie je toch wel dat een dochter best veel van een moeder krijgt qua karakter en. Jo. werkwilligheid. <lacht> dat soort dingen. Dus dit, dit is meer een gok dan Dreamgirl was? Ja. Okay. Nou, Dreamgirl was helemaal geen gok. Het was natuurlijk gewoon ja, een zekerheidje, die is het zo uh, gebouwd. God, ja. Nou daar, daar reed je natuurlijk al heel lang voor dat wij hem kochten. Okay. Dus je wist natuurlijk precies, waar, dan weet, je weet precies wat je koopt. Dus ja, dat, en die, waar zij werkt, die kennen de moeder natuurlijk ook al heel lang, die kennen de andere nakomelingen. Dus dat was natuurlijk, ja natuurlijk een paardkoop is altijd een gok, maar is dat of is ook alles. Ik bedoel, ja, als ik speel voor Leverkoper uh, is dat ik een gok. Het heel blijft toch niet? Um, dus dat is, ja, weet je wel, in zo ver. Maar dit is dan nog iets meer een gok omdat je de ouders niet kent en uh, omdat we die hengst, nou ah ja, die geeft best wel gewoon stabiele nakomelingen, maar je weet het natuurlijk nooit. Oké. Okay. Nou, spannend. Nou, We hebben een filmpje gezien van de volle broer en hoe die beweegt en hoe die zich houdt. En dat is gewoon hengst en die loopt uh, op een manege superbraaf ertussendoor, dus dat geeft dan wel een beetje dat je denkt, oh oké, okay. dat klinkt. Dat is wel uh, goed. Dat Ja. Maar goed, goed het is uit. dus een, een paard waarvan je verwacht dat hij wel wat kan gaan presteren. Ja. In een van de twee of een van de drie sporten. Ja. En uh, je gaat dus nu kijken naar dat veulen, en wat zie je er dan aan? Nou, hoe die gebouwd is, kun je, kun je gedeeltelijk zien. Hoe het zien. fundament is, of hoe het sterk de... fundament is. Ja. Dus dat is uh, de, de lengte van de rug, of die uh, stevige kogel en knie, gevricht heeft bijvoorbeeld. Gelijk op de voet staan lijken ja. voetjes, dat hij niet één heel stijl voetje en één hele platte voet. Ja, we hebben van Franklin geleerd dat dat gewoon niet zo heel handig is, als je een stijl en een platte voet hebt. Je Gaan we even koffie halen of rijden we even een klein stukje door? Maar mij niet uit. Ik, ik wil heb niet er, eten. Ik heb, ik heb er geen mening over. Stik niet toe. Oh, ik nee. ik ook. Waar gaan we eigenlijk stoppen? Nou, hier bij de, bij, de, bij de dingen. Daar zijn hey, de, de, de oh, oké. Okay. Oké. Okay. Nee, dus we gaan kijken of die uh, alles een beetje gelijk gebouwd is. Of die uh, zijn voeten gelijk zijn. Of die uh, inderdaad sterk van de. Of het is ook een nieuwsgierig paard is Een heel. Uh, Introvert op... paard. Ja. Okay. Ik vind met een paard altijd, je moet er eigenlijk een soort gelijk een soort klik mee hebben. En je dan, ziet hem en je wil hem hebben of je wil hem niet hebben. Als je als je hem voor jezelf koopt, dan uh, vind ik, moet je er een klik mee hebben. En Daan had dat met Dreamgirl, Daan had dat met Zeeland. Ik had dat met Kashmir. En dat zijn dat blijkt dan toch dat het paarden zijn die dan. Ja, moet je dat zeggen Daan? Zeg, dat is mooi. Meer. Wat zei je? Nou, dat je gelijk zo'n klik met zo'n paard ja. hebt en dat je daar dan ook heel lang heel veel plezier van hebt. Ja. Omdat je gewoon, ja. ook al vindt een ander om stom, ja, jij ja, hebt het gewoon met een paard. Daar kost je dan toch elke dag weer voor op, geef je al je geld aan uit en dat doe je met plezier. Ja. De uitleg van Steven Dank. En ik ga mee om dit dus allemaal te gaan begrijpen en te snappen, dat tegen de tijd dat ik een wat jonger diertje wil gaan kopen, ik ook wel snap en kijk. Uh, begrijp waar ik naar moet kijken. mega leerzaam. We zijn inmiddels op de terugweg. Jullie hebben twee stappen van de paard kunnen zien. Voornamelijk omdat het voor mij helemaal niks is. En waarom is het niks? Een paard is fantastisch hoor, het ziet er mooi uit en alles erop en eraan. Maar één, ik hou al niet van als een hoofd wat bollig is. Dus dan is die afgekeurd op exterieur. Ja, sorry, zo ben ik dan ook wel weer. Uh, ik vind toch wel een eentje van een jaar heel erg jong, nu ik het gezien heb. Dat is toch anders. Als je er werkelijk voor gaat kijken, en dan... Ja, het is echt een baby, en die zal inderdaad nog twee jaar naar de opvoed moeten. En dat vind ik allemaal helemaal niet erg, daar zit ik ook niet mee. Maar uh, ja, ik, ik wil toch wel graag, zoals dat andere paard dat was wat ouder, die is dan drie. Ja, zo'n onzekerheid, hè, zo'n jong paard. Ja, zeker. En dan zeker als je hem dan nog twee jaar ergens neer moet zetten, ja. en dan maar hopen dat je dan wel een klik ermee krijgt. Terwijl het andere paard als drie. En die vond ik eigenlijk direct leuk. Leuke lange oren en helemaal niks speciaals verder qua kleur ja, maar ofzo. Ja, dat is natuurlijk ook wel... Je gaat er kijken en je weet dat je het een leuk kleurtje vindt. Ja. En je weet dat je hem niet gaat kopen. Dus je gaat er automatisch ook heen. Dat je denkt, oké, okay, ik moet hem sowieso niet leuk vinden. Nee, maar dat, nee, nee. nee. Als ik hem per se absoluut ongelooflijk mijn paard was geweest, had ik een manier gevonden om hem te kopen. Zo doe ik dat altijd. Ik ga altijd kijken. Ik ga nooit kopen. Ik ga altijd alleen maar kijken. Maar ja. ik heb blondie ook gekocht. Ja, maar ik zou dan denken, als ik mee zou gaan naar een paard kijken... ...waarvan ik denk, dat zou ik zelf ik ook wel leuk vinden. zou ik gewoon van tevoren denken, oké okay, Steven vindt het gewoon sowieso niks. Je kijkt er niet naar. Het is gewoon sowieso niks voor jou. Nee, zo ga ik er niet in. Ik ga erin ja. van, jullie gaan een paard kopen misschien. En als je dan zegt, nou om die en die reden doe ik het niet. En dat zou voor mij acceptabel zijn, die redenen. Dan, en ik zou hem echt willen hebben. Dan had ik hem gekocht. Ja. En uh, hadden jullie hem wel willen hebben, maar niet zeker wetend, dan had ik misschien wel gaan zeuren of ik hem mocht kopen. <laughs> en dan had het antwoord in het ergste geval nee kunnen zijn. Ja. Nee, dus... ik weet niet, maar dat was meer de vraag. Ja, dus, nee, uh, goede vraag van jou, niks zo. mis mee, klopt. Ja. Maar uh, ja, ik had dat andere paard, vond ik gewoon veel leuker. Ja. Uh, daar had ik ook wel gelijk meer mee. Daar had ik ook veel meer zin om te aaien. En dat had ik met die eenjarige had ik dat dus helemaal niet. En ja, het is een leuk kleurtje. En verder een goed paard. En hij kan waarschijnlijk alles. En zal misschien heel fantastisch worden. Maar het was niet mijn paard. Dus dat uh, was heel erg leuk om mee te maken. Vooral omdat ik nu weet wat ik niet.